Hernes is een heel impulsief kind. Hij, hij vergeet vaak dingen, ze, hij zit met zijn gedachten ergens anders. Hap hapje tussendoor, dan vraag ik uh, wie moet de koeken uitdelen Ah, Hernes, hij steekt zijn vinger op, uh, we gaan naar beneden. Iedereen doet zijn taak, Hernes niet, eens het vergeten. Eén wiel, heeft een auto één wiel. Hoeveel leeft hij? Je moet hem nog sterk begeleiden. Uh, ja, Hij denkt niet na voordat hij dingen doet, dus als je dat niet onder de knie hebt, dan, dan wordt het wel moeilijker om uh, vlot naar de lagere school, uh, door de lagere school te gaan, denk ik. Als kinderen zelfgestuurd in de klas willen zitten, dan hebben we eigenlijk goede executieve functies nodig. Dat zijn eigenlijk de hersenfuncties die verantwoordelijk zijn voor zelfsturend gedrag. En we zien ook dat op lange termijn, dat kinderen die op jonge leeftijd lage executieve functies hebben, dat die vaak ook sneller uitvallen op 18-jarige leeftijd. Door in het kleuteronderwijs in te zetten op executieve functies, kunnen we eigenlijk het verschil maken voor net die kinderen die, die het wel moeilijk hebben. Ik ben Sanna Ferrein. Ik ben docent aan de Odyssey Hogeschool in de opleiding kleuteronderwijs. Ik heb Jelke je één week lang geobserveerd en ik ben hier vandaag om samen met haar enkele beelden te bekijken en haar ook enkele tips te geven om aan executieve functies te werken in haar klas. Goedemorgen. Oh, Goedemorgen. Hallo. Ik ben Jelke. Hallo, ik ben Sanne. Kom maar binnen. Dankjewel. We zullen onze aan tafel zitten misschien. Ja. Oké, okay, Jelke. Ik heb um, enkele beelden van jou kunnen bekijken. Uh, ik heb eventjes gekeken vanuit de bril van uh, zelfsturing of executieve functies. Het zijn eigenlijk de vaardigheden in onze, of de functies in onze hersenen die ervoor zorgen dat je zelfsturend kunt aan de slag. Misschien moeten we eventjes naar het eerste beeld kijken ja. en dan kunnen we eventjes verduidelijken wat het precies inhoudt. Ja, dat is goed. Vandaag was het fietsdag. Ja, uh, nu kijken. Want meester Frederik en Marlijn gaan voordoen hoe je moet fietsen. Kijken, hè. Hernes. In het parcours uh, moesten de kinderen over onder andere een brugje fietsen. Ze moesten stoppen aan een slagboom. Wachten tot de politieagent die opende. Uh, dan was er ook nog een andere agent met een stopbord, waar ze af en toe ook moesten stoppen. Uh, dus er waren wel veel... Obstakels voor de kinderen. Oh, nee. Het gevoel is daarbij heel belangrijk en moeten ze aan afspraken kunnen houden en ook hun impulsen leren controleren. Want iedereen wil heel graag verder fietsen, maar soms moet je stoppen en dan is het even wachten, natuurlijk. de fietsdag hier zie je dat de kinderen een heel parcours moeten afwerken. Euh, met verschillende opdrachten. Dus de ene moest stoppen, de politieagentje zegt stop. En daar zie je meteen al de link met executieve functies. De, eigenlijk zitten de executieve functies in het hele parcours verstopt. Ja, doe maar Israël. Rond de boom. Rond de boom. Andere kant. Er zijn eigenlijk drie executieve functies die we kunnen onderscheiden, dus de impulsbeheersing. Je impulsen om op prikkels die er niet toe doen, die te negeren, dat is eigenlijk impulsbeheersing. Als kleuters hun aandacht niet goed kunnen richten, niet goed kunnen bepalen waar ze zich moeten op focussen, dan is het zeer moeilijk voor kinderen om door de klas te functioneren. Uh, eigenlijk is impulscontrole in jezelf een politieagentje die zegt: oh, even stoppen en nadenken. En hier maak je het eigenlijk zeer concreet voor de kleuters. Probeer maar oefenen. Ah, uh. Meester Frederik heeft het voorgedaan naar straks. Als de instructie gegeven wordt, moet dat eigenlijk eventjes vastgehouden worden. Als juf of meester zegt: neem eerst en ga dan uh, naar de speelplaats en neem dan je koek of, of je fruit. Dat zijn drie opdrachten die naar elkaar gegeven worden en dat is eigenlijk een soort rode draad die kinderen nodig hebben op het moment dat ze daarmee moeten bezig zijn. En dat even die rode draad bijhouden en die stapjes naar elkaar onthouden is eigenlijk een functie van je werk. Een andere functie is de flexibiliteit of cognitieve flexibiliteit. hebben we eigenlijk ook constant nodig. En bij kleuters is dat ook zo, hè, want het is constant switchen tussen verschillende opdrachten um, of activiteiten en daar vragen we eigenlijk heel veel cognitieve flexibiliteit van kinderen. Um, en als ze die vaardigheid hebben of onder de knie leren krijgen, dan is het ook veel makkelijker om te volgen in de klas en jezelf te sturen doorheen de klas uh, of doorheen het klasdagverloop. Als we kijken naar de kinderen in de klas, dan zijn er altijd wel wat kinderen die het soms thuis niet altijd makkelijk hebben en dan zien we dat die ook vaak minder profiteren van het onderwijs. En als we dan zien wat daar een probleem is, is dat vaak op vlak van executieve functies. Als we dan inderdaad aan gelijke onderwijskansen willen werken, dan is het eigenlijk echt wel belangrijk dat executieve functies iets is waar we die gelijke kansen ook kunnen waarmaken. Uh, dus op het keuzebord kunnen ze zien welke hoeken open zijn. Dat is met een cirkel en een streepje aangesloten. Ga kijken of er plaats is. De bedoeling is dat ze zelf bewust voor het kiezen. En dan kunnen ze kijken met hoeveel uh, kunnen ze erin en ze moeten zelf tellen en kijken of ze er nog bij kunnen of niet. Dat leek mij zeer goed, hè? Als, ja. dat er structuur in de klas wordt aangeboden. Uh, zonder dat er eigenlijk een hele sterke, een te sterke controle op zit. Ali, is er geen plaats? Dan ga je moeten wachten. Misschien dus kan het gewoon een klein beetje lager, zodat de kinderen zelf kunnen ja. wat kunnen manipuleren als het open of dicht is. En ook als je de bolletjes moet tellen, is het voor sommige kinderen gemakkelijker om het aan te duiden dan als ze op van afstand ja, moeten gaan tellen. Mijn te Kleine hap, kleine zak. hap Wie moet het water uithelen? Wie moet het water uithelen? anne Wie moet de koeken uithelen? anne Hernes! Wie moet de koeken uithelen? Hernes, hij zijn vinger op. We gaan naar beneden. Iedereen doet zijn taak. Hernes niet is vergeten. Hernes! Hernes! Ze zijn aan het wachten. Hij moet dan eerst zijn koek halen, zijn drankje, een plaats zoeken, dan de koeken halen voor de anderen uit te delen. Dat is te moeilijk voor hem nog. Hoeveel koekjes moet je uitdelen? Goed onthouden. ik heb hem ook een paar keer laten herhalen van hoeveel koekjes moet je geven, zodat dat echt in zijn hoofd zat en hem luid op laten tellen. Ja. Hernes is een kleuter die het moeilijk heeft met zijn werkgeheugen. En dan is het ook belangrijk dat je je begeleiding daaraan aanpast en hem ietsje meer begeleiding geeft op dat vlak. En dat doe je eigenlijk hier zeer mooi door hem de vraag te stellen wat was je taakje nu weer, wat moest je nu ook alweer doen. Dus je gaat het eigenlijk koppelen naar hem, waardoor zijn werkgeheugen ondersteund wordt. Goed zo, Hernes. Je doet die taak goed. Als we werkgeheugen willen gaan stimuleren, dan is het ook wel belangrijk om kinderen um, bijvoorbeeld instructies te laten herhalen of um, niet alles in één keer te laten doen. Als je een veelvoudige instructie geeft, dat je die ook wel in stapjes gaat uh, opbouwen. Uh, dan kan je eigenlijk maken dat het werkgeheugen iets minder belast wordt. Arnel, kom jij ook eventjes werken? een toverbreluin? Ja. Dus vier wielen aan het cirkelen. Dus als ik een spel speel of een werkje doe of pre-teaching doe, dan zet ik de toverbril op. Heb je er zes, dalleens? Of je er zes hebt? Als ik de bril op heb, mogen ze mij niet storen. Moeten ze hun problemen zelf kunnen oplossen. En moeten ze hun impuls kunnen controleren. Van, die heeft haar bril op. Uh, oei, ik mag haar niet storen. Ik moet een oplossing zoeken. Uh, dus ja, ik leer er zo meer zelfstandigheid bij, hoop ik. Ja, ik vond het een zeer leuk idee dat je de toverdrillen had geïntroduceerd. Ja. Oh, ik had mijn toverbril op. Ik hoorde die niet. De impulsen om jou te storen worden onderdrukt door jouw bril. En ik vind het ook wel zeer fijn dat zowel jij als de Prutters zo'n toverbril hebben. Ik denk dat je dit ook wel eigenlijk met een achtergrond van aandacht richten naar zelfsturing toe bedacht had. Ik merk dat de kinderen dan rustiger zijn, meer geconcentreerd zijn, omdat zij ook een toverbril hebben aan hebben en sommigen zeggen spontaan van we hebben een bril op we horen je niet dus ik merk wel dat de concentratie daardoor beter uh, is. Ja. De Oké. Okay. Okay. Probeer goed te kijken Hernes waar de kaartjes liggen. Is het hetzelfde? Nee. Het. Blijf daarvan. Ali. Nee. Hernes, is het hetzelfde? Nu is het aan mij. Goed kijken, hè, Hernes. Een vrachtwagen. En het mannetje dat werkt. Niet hetzelfde. Onthoud het hè, waar het ligt, Hernes. Nu is het aan jou. Oh. Wacht, denk na. Ik heb het daar straks Ali zien omdraaien. Waar lag het? Het lag daar ergens. Denk na. Niet hier, Hier daar. vind ik het super dat je, de, dat je hem even afremt, Dat Hernes eventjes moet stoppen. Ja. Waarom deed je dat? Omdat, ja, omdat ik weet dat Hernes sowieso zijn aandacht niet, niet zo goed bij het spel kan uh, houden. En ja, omdat ik ook graag voor hem wou dat hij... Mm -hmm. Ja, een positieve ja. ervaring aan te gehad. Is het dat? Ja. ja, goed zo. Dan mag je nog eens. Een van de, de belangrijke interacties is eigenlijk de strategie aanleren of een denkstrategie waarin je de kinderen aanleert om te stoppen, te denken en daarna pas te handelen. Als we zeggen stop, dan remt het eigenlijk de kleuter af om impulsief gedrag te tonen en dan hebben we meer kans om die kleuter het juiste antwoord te laten geven. Waar lag de fiets? Denk na. Je kunt het natuurlijk aanleren met een rijmpje. Ik stop, ik denk na een antwoord pas daarna. Maar het is wel belangrijk om kinderen daarmee eventjes te laten stilstaan bij de situatie en niet te impulsief te reageren. Yeah. Uh. Hier zou je de feedback nog kunnen aanvullen. Ah, je hebt misschien goed gekeken wat Ali heeft omgedraaid. Zo, ja. Hoe komt het nu dat het net goed gelukt is? Dan kan je je feedback zo nog een beetje concreter krijgen. Maar op zich was het wel goed dat je, dat je dan toch een succeservaring bij Hermes kon bereiken. Je hetzelfde. De fit. Oh. Ai. Nee? Nee. En dan ben je zelf aan de beurt, maar dan zou je misschien nog meer kunnen verwoorden wat je eigenlijk aan het doen bent. Mijn ja. Men denkt dat ik niet zo. Ja. Ja. Als de juf eh, luid op denkt, dan is dat niet enkel om taal te stimuleren, maar zeker ook om die denkstrategieën bij hen ook te verinnerlijken. Dat ze eigenlijk denken, ah, juf denkt op die manier. Misschien moet ik ook eens op die manier proberen denken. Dan lukt het mij misschien ook ja. om twee dezelfde kaartjes te vinden. Ja. Ah, waar lag die andere nu weer? Hier misschien? Het is belangrijk als leerkracht om die denkstapjes wat te gaan verwoorden. En Stap per stap zelf eigenlijk te gaan het voorbeeld tonen en zelf te gaan uh, reflecteren. Uh, waarbij je eigenlijk heel sterk gaat begeleiden in het begin. En dan geleidelijk aan gaat afbouwen, zodat het bij de kleuter zelf terechtkomt. Ah, de fiets! De fietsen was daar en daar. Daar? Ja. ja, goed zo. Mag je nog eens? Je zit niet meer moeilijk, hè? De auto. Ja, oké. Okay. Daar gaan we het stellen? kaartje stellen. het ja, bij Ali dan het probleem? Uh, die heeft het heel moeilijk om zijn impuls te beheersen om het, an het antwoord niet te verklappen. Maar naar emotieregulatie zien we ook wel... Uh, echt wel een, uh, een grote opgave om het onder controle te houden. twee, drie... En hoe zou je Ali zijn emoties dan kunnen ja, ja. Ja, laten beheersen? Of? Ja, goed zo. Op dat moment is dat gewoon zijn, zijn impulsief gedrag dat overheerst. En als hij daar een soort van innerlijk stemmetje wil aanleren van ouais, rustig, bij jezelf blijven, kan een spiegel voorhouden wel helpen. En dus als je zegt van letterlijk, allee, niet met een spiegel letterlijk, maar, ja, ja. maar verwoord van oei Ali, he, je wordt precies wel boos, he, hoe komt dat nu? Eerst inzicht hebben van ja inderdaad, ik heb het inderdaad Nu moeilijk is dan de eerste stap bij emotieregulatie. Om er dan nog mee om te gaan, dat is dan een stapje verder. Een andere interactie is voor uh, spiegelspraak waarbij kinderen eigenlijk um, een spiegel voorgehouden worden door de leerkracht. Je gaat eigenlijk benoemen wat je ziet bij de kinderen. Niet wat er zou moeten gebeuren, maar wel wat er op dat moment gebeurt. Bijvoorbeeld een kleuter die um, uh, nog uh, niet aan het opruimen is, dan ga je niet zeggen je bent nog niet aan het opruimen, dan ga je zeggen je bent aan het spelen. Waardoor die kinderen eigenlijk zelf de klik moeten gaan maken en zichzelf gaan sturen. Dat is toch leuk? Ja. Kom, we gaan nog eens racen. Het is ook belangrijk dat de kleuters uh, kunnen overgaan van uh, de één activiteit naar de andere. Ja. Verder ga jij eens vijf minuten omdraaien En ga je het zeggen in de trein en in de zandtafel. Hier uh, kiezen ze dan de juiste zandloper. Als ik zeg, ik draai drie minuten om, dan kiezen ze de zandloper met drie minuten. Uh, en dan weten ze hoeveel tijd ze nog hebben om, uh, om op te ruimen. Vijf minuten en we ruimen op. Ja. Dat is om een dubbel opruimsignaal te ja. geven. Hè. Dus als ze toch eventjes tijd hebben om af, hun spel af te ronden, ook om die overgang naar het uh, opruimen een beetje geleidelijk aan te maken. Dus dat vind ik op zich zeer goed. Omdat kinderen kunnen zich voorbereiden op de overgang naar het opruimen. denk dat er altijd een keuter is die verantwoordelijk is voor ja, een zandvulver, ja. dat maakt het wel fijn. Dat doen ze heel graag. Ja. Ja. Ik hoor kinderen roepen. Oké. Okay. Uh, Israela, wat hebben we gedaan? Kijk op de lijn. Ik probeer zoveel mogelijk de daglijn te gebruiken om, om hun aan te tonen van. Wat gaan we doen? Wat, is, wat hebben we al gedaan? We gespeeld. En nu gaan we? Wat ik zeer goed vind ja. is dat je, zowel, ook al is het een derde kleuterklas, toch nog altijd de daglijn blijft gebruiken en dat ook consequent doet. Um, het is, biedt ook een heel mooie aansluiting om eens te gaan reflecteren met kleuters. Ja. Hè? Ja. Uh, als je ziet van wat er, er net gebeurt in de hoeken. En dan ook vooruitkijken met kinderen. helpt om in de structuur van de dag duidelijk te krijgen. En ook die flexibiliteit die ze nodig hebben, kan ondersteund worden met de dag. Voor dit spel hebben we onze oren nodig. En ogen? Nee, en onze handen. Oké? Okay? De handen hebben we nodig. Ja! Maar onze In een kleutertras heb je gigantisch veel prikkels. Um, door eigenlijk de zintuigen aan te geven met pictogrammen, door dat visueel voor te stellen, geef je dan eigenlijk een leidraad om uh, hun aandacht te richten om te weten welke prikkels zijn er hier nu van belang. Maar Misschien hangt het op een plaats waar niet alle kinderen het kunnen zien. De kinderen die hier vooraan zitten, ja, die zien moeten eigenlijk achteruit kijken om ja, het te kunnen zien. Waar. Op zich zou het, in het ook op de tafel kunnen, hè, als we de andere prikkels wat wegnemen. En dan, als je het effectief de activiteit bezig bent, het eerste wat je doet, zijn dan de signalen of de, de zintuigen ja. gaan selecteren. En dan heeft iedereen het gezien. Ja. Of zelf een kleuter het laten uitleggen op de tafel, wat er ja. moet uh, gebeuren. Vingers naar beneden, oren open. En onze ogen hebben we ook nodig. Ik kan we gaan een verkeerslicht knutselen. Oh, nee. Ja? nee! Dit doe je door een keukenrol te gebruiken. En je kiest twee kleuren, bijvoorbeeld rood en oranje. Een streepje rood en dan oranje. En weer rood, dus een patroontje volgen. Je stelt zelf al eigenlijk voor hoe we het gaan maken. En dan zag ik van oké, okay, als we nu de, de tankstimulering willen doen, we zouden misschien kunnen koppelen of terugkoppelen aan de kinderen. Ik heb hier een keukenrol ja. en ik wil graag dat we een verkeerslicht maken. Hoe zouden we dat kunnen oh, ja. doen? Dus de strategieën die ze gaan moeten nemen, mm -hmm. bij de kinderen laten bedenken. Ja. Hier nog. Welke twee kleuren kies je? Kijk naar de kleuren. En dan wissel je over. Oké? Okay? Probeer. Je je Sebastian verstaat niet goed hier. Hij gaat niet alles begrijpen wat je vertelt. Dus doe dat rustig. Probeer het rustig uit te leggen. Ik vind het is wel zeer goed dat je de. Kinderen laat samenwerken aan één opdrachtje, waardoor ze zich elkaar gaan sturen. Dus die zelfsturing begint ook met externe sturing, waarbij ze eigenlijk niet alleen zichzelf sturen, maar ook vanuit de anderen een voorbeeld krijgen van hoe je een bepaalde opdracht kunt uitvoeren. En je gaat de aandacht mooi richten vanuit die zintuigen. Dus de ene gaat dan aan de slag gaan met de handen en de andere mag goed kijken. Dus die pictogrammen van de zintuigen helpen hen wel om te weten wat is mijn rol is nu in, op dit moment. Ja. Ja. ik ga niet de boek Probeer het hem rustig te vertellen. Stap 1, stap 2, stap 3. Probeer het rustig te doen. Ja. Ja. Oké, okay, Sebastian, hij ja. doet dat ja. in het boekje. Ja. Ik vind het ook wel goed dat je niet meteen zelf meeloopt om het te gaan oplossen. Ja dat je het bij hen eventjes laat. Ja. Ook al moet je het misschien na een eindje wel doen, maar je probeert wel eventjes afstand te nemen. En Heel wat leerkrachten gaan vaak snel erop inspelen. Ze gaan snel tussenkomen, gaan het zelf overnemen, terwijl we eigenlijk ook eens afstand moeten kunnen nemen. En het hen zelf laten uitproberen en inderdaad elkaar te gaan sturen. Is een... Hier ga je dat heel sterk gaan stimuleren. Voor sommige kinderen kan het in zo'n grote klas heel druk overkomen. En je moet altijd in groep spelen, je moet altijd per vier aan een tafel zitten of, of uh, in de zandtafel. op scheelt Ik Zet u eventjes bij Kikkertje Rust uh, Dus dit hier is het rustbankje en ik heb daar een kikkertje bij gezet. Kikkertje Rust noem ik hem dan. Ja. En uh, dan in zijn rugzakje zitten dan uh, kaartjes waarbij hulpmiddelen eigenlijk om tot rust te komen. Ze kunnen een hoofdtelefoon nemen en die ligt dan hierin. En dat bankje is eigenlijk bedoeld voor één kind, dus daar kunnen kinderen alleen terecht. Ze kunnen hun eventjes afzonderen van uh, al de impulsen en al de andere kinderen. Um, daarnaast weten we ook dat kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie ook heel wat stress ervaren. Het zou de taak van de leerkracht moeten zijn om situaties te, aan te bieden waar ze tot rust kunnen komen of waar toch de kinderen die het nodig hebben daar de, rust, de nodige rust kunnen vinden. Dan kunnen we dat compenseren, die stress van thuis. Uh, ze kunnen ook kiezen om eens te gaan lopen om de speelplaats één toertje. Um, een glaasje water drinken, ja. ligt hier ook dan in. Dan kunnen ze het gewoon zelfstandig gaan vullen um, of een uh, boekje lezen, ja. dat ligt hier ook in. Gelijk welke manieren kunnen helpen om kinderen zichzelf tot rust te laten brengen, maar het is belangrijk dat kinderen zelf beginnen doorhebben van wat helpt voor mij nu. Um, voor mij helpt het bijvoorbeeld niet om te gaan lopen, maar misschien dan wel om eventjes een tekening te maken. Dus Het gaat om het feit van dat, je, dat kinderen die stressbestrijders onder de knie leren krijgen wat werkt nu voor mij. Oké, okay, elke volgende week kom ik uh, nog eens terug bij jou in de klas. Ja. Uh, dan gaan we eventjes uh, kijken of er uh, zaken zijn die je kunt gebruiken vanuit de tips mm -hmm. van vandaag. Ik ben er zeker van uh, dat ik wel veel tips ga gebruiken ja. en we zullen zien hoe het evolueert. Ja. Je kijkt allemaal in je map of de groene kaart erin zit. Dat is een groene kaart. Dan hang je je jas omhoog. En dan kies je een hoek. Wat moet je eerst doen, Hernes? Mapje. Mapje kijk je. En dan, Bo? Yes. Uh, deze ochtend bij het binnenkomen had ik in verschillende stappen gezegd wat de kinderen moesten doen. Dus eerst in hun mapje kijken, dan de jas omhoog hangen. Mag ik je jas op de grond zien liggen? Goed, onthoud het. Kom. Als ik de instructie laat herhalen, dan ben ik vooral bezig met hun werkgeheugen. Zodat ze dan moeten denken van wat moet ik eerst doen, dan de volgende stap en dan de volgende stap. Dus zodanig dat die stappen in hun geheugen eigenlijk uh, ja, geautomatiseerd worden. Kijk op het bord wat er open is. Kleintje. Kleintje? Waarom is het kleintje? Hier. Ah, nee, het hangt lager. Wow. Het is niet kleiner. Ja, dan kan je er makkelijker aan. Uh, ze worden er allemaal dan ook eens aan voelen en ze zijn dan spontaan. Oh, dan kunnen we er gemakkelijker bij en dan kunnen we tellen en aanraken. Ik heb dan ook tijdens de hoekenwerking een paar keer gezegd van... Uh, Ali, ga jij de computerhoek opendraaien? Uh, uh, Sanne moesten de luisterhoek dichtdraaien, dus dan kunnen ze dat eigenlijk heel zelfstandig doen. Wat voor de kinderen wel leuk is en voor mij is het ook gemakkelijk. Hernes kwam deze ochtend al een beetje verdrietig naar school, vond ik. Ik vond het wel goed dat hij dan spontaan wel op het rustbankje ging zitten. Hoe voel je je? Blij? Ben je blij? ben je boos of verdrietig. Uh, en voor mij is dat rustbankje eigenlijk ook wel een extra signaal om te zien van oei, iemand heeft het uh, een beetje moeilijk of lastig. Dan kan ik er eventjes gaan bijzitten en dan een klein gesprekje met dat kind voeren. Uh, hij ging er gewoon eventjes de rust op zoeken, denk ik. Dus dan is het goed dat hij die stressbestrijder eigenlijk wel gebruikt om zo tot rust te komen. Zet er iets in je huisje? En neem het dan, Miekemus. Ja, aan doen. Oh, wat is dat? Een poste. Is dat voor ons, Miekemus? Is dat een bof? Wacht, ik ga wachten tot iedereen zit. Ik zit En wat hebben we nodig om naar een brief te kijken? Ogen. Ogen. We hebben vooral onze ogen nodig, Bij Dus, Hernes, neem jij de ogen. Oh, en ik zie dat Pieter Jan al is. Ik heb het licht aan We gaan eerst eens kijken en daarna gaan we het licht uit doen. Anders kan ik het niet goed zien. Ja, Doordat de zintuigen nu op de tafel liggen, is het uh, ook voor mij gemakkelijker. Dan denk ik er meer bij na van wat hebben we nu nodig. En kan ik er gemakkelijk naar verwijzen. Wat zie je op de kerstkaart? Ik zie de vinger van Ali. Het lijkt op een V. Ik ga de zintuigen dan zoveel mogelijk in de hoekenwerking proberen uh, te verwerken. Dus bij een gezelschapsspel hebben bijvoorbeeld de ogen nodig hebben om goed te tellen. Of bij beeld, bijvoorbeeld de handen, hebben we vooral handen nodig. Oh, wat lekker knus is het hier. Uh, Mieke Mus heeft een kerstkaart naar ons geschreven. Hoe zouden wij nu... Kerstkaart kunnen maken van Hanze klas. Ik, ik weet dat. Dan. Wacht, stop. Nu moeten we goed nadenken. Denk allemaal. Al het woord al. Ik denk. Ja, Verre heb jij een idee? We pakken gewoon als een witte brief. Een witte brief, oké. Okay. En daar steken we het. Vandaag heb ik meer het woord stop gebru gebruikt. Um, ik heb wel het gevoel dat alleen dat woord zeggen al eigenlijk veel effect heeft. Omdat ze dan inderdaad allemaal even stoppen en dan samen nadenken. Er daar ook nog een op staan. Een boszegel hebben we zeker nodig. Nou, waar, we, waar moet je sturen? Ja, dat is heel goed van jou. Maar eerst moeten we de kaart nog maken. Ik wil op opvouwen dus opvouwendag dan een naam opschrijven. Moet ik al jullie namen erop schrijven? Ja! Dan is de kaart niet van jullie, want dan hebben jullie niets gedaan. Dan is het alleen ik dat het gedaan heeft. Heb jij een idee? Wacht. Stop. Stop. Ik denk na. Denk maar na. En ze zeggen er sommigen spontaan het rijmpje bij, van ik denk na en ze het antwoord erna. Dus dan merk ik wel dat sommigen de link wel leggen, tussen stop, stoppen en nadenken. Uh, wacht, ik ga eens nadenken. Wanneer? Wacht, ik kan niet nadenken als jullie door elkaar praten. is een kleine Hoe kunnen we die kerstkaarten nu versturen? Ah ja, Lucas had al het idee van de postzegel. De post? Maar waar moeten die postkaarten dan naartoe? Ik weet het! Ik weet het! Heb jij een idee, Ali? Ja! Waar dan? In de post. In de. brievenbus. In de brievenbus, natuurlijk. De post? De brievenbus. Ah, er staat een brievenbus aan het station. Ah, dan kunnen we daar te voet wel naartoe stappen. En ook mijn denkstrategie gaan verwoorden van... Uh, hoe gaan we dan naar de, de brievenbus stappen? en Wanneer ga ik dat doen? En, uh, ja, op zich was dat wel een goede oefening, denk ik. Vandaag heb ik ook geboetseerd met onder andere Hernes. Heeft zij al ogen? Hoe zou je ogen kunnen maken? Ik weet het. Ik weet het. Zo een klein bolletje. Ernest gaat een klein bolletje doen. Ik hoor. Uh, hoeveel ogen heeft een sneeman? Twee. Twee. Twee. Twee. Ga je nadoen. Ah, zo. Ja. Ik heb hem zoveel mogelijk vragen gesteld: van, uh, ja, hoe gaan we nu? We waren een sneeman aan het maken. Want hoe gaan we een sneeman maken? En hij toonde mij dan hoe je een hoed kon posseren. Hey, hey, hoe zouden we een hoed kunnen maken? Met tonen. Ja, dat is goed. Ja. Het feit dat hij moet uitleggen hoe hij een hoed moet maken aan mij is eigenlijk wel een. Ja, dan moet hij zijn denkstrategie gaan verwoorden. Dus op zich was dat wel een goede oefening voor hem. Wat moet ik dan doen? Ja, maken. En hoe maak je dat tik? Ja, Ah, je bent aan het rollen tussen je handen, ah, ja, en dan ga je dat mooi. En je vindt het ook wel leuk om dan aan mij te tonen hoe je iets moet maken. Wow, wat een mooie hoed, bedankt. Ik ben de sneeuwman. Ben je de sneeuwman? Wacht maar. Goed. Uh, dan Sebastian, dan Ali, Ali. Uh, ik heb met Ali, Daria en Sebastian een gezelschapsspel gespeeld. Oké, okay, nu is het aan mij. Uh, wat moet ik doen? Ah ja, eerst rol ik met de dobbelsteen. Zes. Wat moet ik dan doen? Ah ja, ik neem een pion. Eén, twee, drie, vier, vijf, oh, zes. Oh, wat mag ik nu doen? Okay, dat vind ik leuk. Nu ben ik blij. Als ze zegt van oh, nu ben ik verdrietig, want ik moet terug naar het begin. Dan beseffen ze ook van, de juf heeft ook emoties. Iedereen heeft dat. Voral, hè? Oh Dat zul je wel leuk vinden, zeker, Ali. Ik zie dat je lacht. Ik heb ook um, zoveel mogelijk spiegelspraken, vooral bij Ali proberen te gebruiken. Je zeker wel blij. Ik ga winnen. Rustig, rustig. Ja, dus zo proberen te, te verwoorden. Ik ga zeker winnen. ga zeker winnen. Waarom denk je dat? Omdat om ben ik in het leven ja. Maar kijk eens, Sebastiaan zit vlak achter jou. Hij kan ook nog winnen. Ik wil winnen, ik wil winnen. Ga winnen? Gewoon ja, nou, Er kan maar één, niemand winnen. Volgende keer beter. Nee, ik zal het Opa, Zeg je het -da. ja, in? Kijk aan het bord wat er open is. Plus, Sandro, ik zie dat je hier alsnog aan hebt. Ja. Is, we is er al zeggen oh, ik niet. Ik zie dat je verdrietig wordt. Ah, ze zijn al begonnen. Hoe kunnen we dat oplossen? Dat is de afspraak bij het spel. Even wachten tot het gedaan is. Wat zeg je? Ah, je was dat aan het bouwen. Moet ik eventjes komen helpen. Vorige week hadden ze die kniks nu uitgehaald en hij had uh, samen met mij zo'n huisje gemaakt. En dat was heel goed voor zijn zelfvertrouwen, want ja, dat was goed gelukt. En, en hij kan dat eigenlijk ook redelijk goed, want dat is niet zo simpel om dat eigenlijk na te maken. Dus nu was hij dan zelf aan die uil begonnen en uh... oh. eigenlijk een oh. stapje oh. verder. Ja. Met, ja. Dat is een uil. Dat zal een beetje moeilijk. Maar moeilijk gaat ook, Alessandra. Gaat lukken. Voilà, je hebt hier al zo puntjes gemaakt. Wat ga je nu maken? De Het hoofd. Als je met Hernes dan met de knikkers uh, aan het spelen was om zijn opdracht af te werken, hoorde ik je wel vaak ook benoemen wat de kleuter zelf deed, hè. Ja. wat, wat Hernes deed. Uh, hey, ah, je gaat het groene blokje nemen en je vroeg ook van, en wat ga je nu doen. Ja, dan klik je er een groen. Wat nu? Gewoon over woorden wat de kinderen aan het doen zijn, is eigenlijk al een voorbereiding op reflecteren van kinderen. Als je wil dat kinderen leren reflecteren, dan moet je eigenlijk zelf eerst starten met het benoemen wat zie je bij die kleuters. Je doet precies nu dit, waarom doe je dat? Maar misschien ook, oei, wat hebben we nu al gedaan? Waar zitten we nu al? Ja, ja. Zo een keer ja. terugkeren, ja. dat is eigenlijk gewoon reflecteren, maar terwijl je mee bezig ja. bent. Zodat hij zelf ook beseft van, oké, okay, ik ben daar al gekomen, nu moet ik de volgende stap doen. En die stapjes kan ik ook bij een andere opdracht gebruiken. Ben je klaar? Met je uil? Nee. Oei, wat moet er dan nog? Het is een soort strategie dat je hem eigenlijk aanleert door hem de vraag te stellen wat ben je nu eigenlijk aan het doen. Nou. Uh, en door daarbij stil te staan gaat hij zijn onbewuste strategie bewuster maken. Ja. ja. Waarom hebben we bij een liedje onze mond nodig? Voor te zingen. Voor te zingen, natuurlijk. En oren, waarom hebben we die nodig? Om te luisteren naar de muziek. Waarom hebben we de oren nodig? Sneek je vrienden. Ik weet en daarnaast hadden we het ook over de, de zintuigen. Dat is ergens bij het zingen, denk ik. Welke hebben we nodig en waarom hebben we het ja. nodig? Hè? Dus dat je niet altijd gewoon zegt, we hebben dat en dat nodig, maar dat je wel het waarom daarachter gaat uh, bevragen. Zodat ze ook wel weten, ja, oké, okay, we moeten gaan luisteren naar ons liedje, maar we moeten ook zingen. Dat vind ik net nog, nog belangrijker dan het gewoon zeggen, we hebben dat en dat nodig. Doordat je het de kinderen ook zelf laat verwoorden, verinnerlijk het dan ook nog een stukje meer. Ja, niet. er wie een toverbril moet aanzetten? Ik ga de namen zeggen. Jullie gaan een toverbril opzetten. En aan de puzzeltafel gaan zitten. Je mag allemaal een kerstboom nemen. Allemaal Ja, goed, Sanna. Jij hebt er alleen. Oei, Ali, je hebt er nog geen. Zoe, nog niet. Ah, je is al klaar, Ernest. Wat mooi. Ik zal hem hier ook omhoog hangen. Voilà. Is het goed? Ik zet nu mijn toverbril op. Voilà. Uh, je mag al een potlood nemen. We eentje, gaan we nemen. En je mag kiezen welke kleur, het maakt niet uit. Je gaat goed moeten luisteren. Wacht, stop. Je gaat goed moeten luisteren wat ik zeg. Ja? Uh, wat hebben we nodig voor dit spelletje? We hebben heel goed onze oren nodig, want je moet naar mij luisteren. En ook de handen, want je moet tekenen. Dus Hernes, heb je al een potlood? Je moest nog wachten. Stop. Uh, Ali, die, die had het... Uh... Moeilijk om te wachten, hè. Hij, begon, hij te begon al direct te tekenen. Ja. Hij wil eigenlijk meteen dat die bolletjes beginnen tekenen, ja. voordat hij de opdracht nog maar gekregen heeft. Voor mm -hmm. um, hem zijn impulsbeheersing is op ja, dat moment ja. zeer moeilijk. Ja. Maar op, op zich gebruik je dan de spiegelspraak op een correcte ja. manier door te zeggen van, hey, je hebt het precies moeilijk om een beetje te wachten. Ja. En waardoor je eigenlijk niet negeert van het gedrag, maar wel het benoemt en waardoor de Ali zelf ook wel bewust wordt van, oké, okay, ah ja, ja. even uh, Ik heb het inderdaad wel moeilijk, maar het zal mij wel lukken dan. Ja. Ja. Eerst ga je vier kleine, kleine kerstballen teken je bovenaan in de boom. Hoeveel kerstballen? Vier. vier. Waar? Bovenaan, onderaan? Bovenaan, in de boom. Ja. Dus je hebt een teken tegen gedaan. Um, wat, uh, wat je zeer goed ondersteund hebt op vlak van werkgeheugen, uh, waar, waarin zag ik dat, dus als je zo instructies gaf, dan liet je dat herhalen door de kinderen, ja. of je deelde het op meervoudige instructies, deelde je op ja. in kleinere dingen. Dan teken je nu vijf pakjes. Vijf pakjes teken je onder de boom. Onder de boom. Onder de boom. Vijf pakjes. Pakjes, pakjes. en welke pakjes? Kies je zelf. Vijf pakjes onder de boom. Proberen. Hoe zou je dat kunnen tekenen? Dat is gewoon een, een vierkant of een toe. Op zich Hermes, had geen niet zoveel zin om dat nee. te doen. Hè. Hij moest wel, maar het ja. had het moeilijk om, om eraan te beginnen. Um, Zijn motivatie was een beetje weg, ja. denk ik. Hè. Gaan we het nog in de namiddag de nacht. doen? Nog. Ja, je? Afgesproken. Ja, met nog. Afgesproken. nog. Met een blij gezicht. Met een blij gezicht? Is het goed? In de namiddag doen we Maar Ik vind het wel goed dat je dan de afspraak maakt dat hij het dan een beetje later wel moet doen. Ja. Dus op zich moet hij af en toe eens uh, toch beseffen dat er ja. soms dingen moeten gebeuren. Ja. Um, wat gaan we doen? Daar is de plaats. Ja, ik ga inderdaad een verhaaltje voorlezen. Maar ik ga wachten tot iedereen neerzit. Zodat je gemakkelijk naar het verhaal kunt luisteren. Ja, je hebt vanmiddag ook een verhaal voorgelezen. Um, wat is jou daar opgevallen? Um, ja, ik vond dat ze redelijk rumoerig waren. Dat vond ik wel een beetje vervelend zo. Ja. Ah, Jok, je staat er echt. Maar ik is het Kom op. Eh, ja. uh, stop. Jullie zijn iets te druk, ik hou er niet van. Ja, we gaan niet starten met het verhaal vertellen voordat we effectief klaar zitten om onze aandacht te richten. Deze activiteit is afgerond. Oké, nog niet starten met het volgende voordat we inderdaad allemaal klaar zijn. Waarom de ogen? Om de kijken. En wat nog? Onder de ogen. Hebben we onze mond nodig, Hermes? Ricky wil een. Stop. Wat zou Rikkie willen? Kom, wil je werk. Stop, stop. Nee, nee, stop. Andy, wat zou Rikkie willen? Een, een kerstboom. Een kerstboom. Ik heb vaak het verhaal even moeten stopleggen, omdat ze dan... Ze slappen er dan alles uit en ze staan recht en ze komen naar naar boekwijze. Maar je moet. Ja, je, kan je ziet het. Schoen. O, schoen. Hoe kijkt papa? Israël Moeder? Het feit nee. nee. nee. dat jij zeer in, speel en enthousiast het verhaal hebt gebracht, daar denk ik dat het probleem um, niet zit. Wat ik ook, ook goed vond, is dat je tussenin wel vragen stelt van, van hè, wat is er nu gebeurd. Waarom, Hernes? Is Ricky een beetje boos? Je hebt, het, je hebt het er juist gezegd. Nee, jij bent hernes niet. Uh, meestal haal je ook wel de kleurders eruit die, die er aandacht voor nodig. Waar de aandacht ja. wat moeilijk loopt. Uh, maar misschien kan het wel een idee zijn om hernes even wat dicht bij je te zetten, zodat je hem ook eventueel wat lichamelijk kunt aanraken. Zo. Straks in het postkantoor. Ga zitten? Met hoeveel kinderen kan je in het postkantoor spelen? Daria? Twee. Eén iemand is. Wie is dit? De, post. de postbode. De post. Als je het weet, steek je je de vinger op. Postbode. Amir. Ja. Postbode. Dit is de postbode. Wat kan de postbode doen? Ik weet dat verre. Rieven. Dan heb je bij uh, het rollenspel de, de rollenkaartjes gebruikt. Ik vond dat ja. eigenlijk wel zeer goed. Um, ook al waren het maar twee kleuters die in het postkantoor uh, konden spelen. Toch heb je daar de rollenkaartjes gebruikt om ze eigenlijk wat te ja. sturen. Wat zou die moeten doen? Zou die ook moeten brieven rondbrengen? Ja. Met... Ja. Ja. Wacht, Sanne? Ik um, wat ik daar het ja. mooiste aan vond, was dat je de rollen in de kring besprak. Niet alleen van, oké, okay, we hebben twee rollen, maar ook, wat doen die dan? Je ja. he, he, he had, he had okay. het ook gewoon kunnen zeggen van, jij bent postbode, jij bent bediende en dan was het ook maar dat. Maar ja. dan had je het wel ruimer gekaderd en de kleuters zelf laten verwoorden wat doen die dan in het postkantoor? Het is een hulpmiddeltje om zich aan de rol te houden. Een soort uh, ja, herinnerings- of een geheugensteuntje die rond hun nek hangt. Um, maar het helpt de kinderen ook om hun impuls te beheersen om niet uit hun rol te vallen. En van, Oké, okay, ik ben de postbode en dat is mijn taak. Ja. En Ik ben de postbediende en ik werk aan het kantoortje en dat is ook mijn taak. Goed luisteren, we hebben onze oren nodig. Eerst luisteren. Ja? Twee grote kerstballen onderaan in de boom. Ja, twee grote kerstballen. Dan ga je vijf pakjes onder de boom teken. Wil je mosje tekenen? Okay. Dat is goed, hoor. Gaan trek je een kruis door. Voilà. Super hè, dat je dat gedaan hebt. Huh? Dat vind ik toch goed. Ik ja. ben blij dat je het gedaan hebt. En je hebt het super goed gedaan. Waar wil je spelen? Kies een hoekje. Of zet je bij Kikertje rust als je een beetje moe bent. Of kijk in de boekje. En stond die driehoek op de juiste plaats hier? Ja. ja. Maar is de vorm juist? Nee. Nee. Dus wat gaan we moeten doen? Dan moet je hem omdraaien. Ja. En hoe kan je hem omdraaien? Wat? Ja, als we het verschil willen maken om gelijke onderwijskansen waard te maken, dan moeten we natuurlijk onze aanpak ook wel gaan afstemmen op de kinderen die het nodig hebben. En als we dan gaan differentiëren op vlak van executieve functies, dan kunnen we wel heel wat bereiken bij die kinderen die het nodig hebben. Vijf minuten en we round. Ali, waarom roep je? Je wilt niet me. Je wil nog verder spelen, was het leuk? Misschien. Maar weet je wat, je kan morgen ook verder spelen. Dat hoekje gaat hier niet ineens verdwijnen. Dat is hier morgen ook nog. Het blijft kleuters en het, het blijft moeilijk voor hen om ja, impulsen te controleren en, en zichzelf te beheersen. Hier, en Hernes heeft een uil gemaakt. Helemaal uit zijn eigen. Dat is nu gewoon een voorbeeldje. En dan bouwen ze daarna. En dat zie ik liever en blij eigenlijk. Zeker, toch hé? Het zijn moeilijke vaardigheden, maar door erop te oefenen kan je ze inderdaad wel een stapje verder brengen en een soort van basis leggen voor de lagere school, voor andere schoolse vaardigheden. Door ze bij de kleuters extra aandacht te geven, uh, kunnen we hopelijk een betere ja. toekomst geven. <laughs>